Ja, PRP bestaat uit platelet-rich plasma en uh, daar zijn verschillende soorten uh, methodes voor uh, om PRP te maken. En uh, ja, het is eigenlijk behandeling met je eigen bloed. Ja, maar ja, de Vampire Facelift, zo wordt het ook wel eens genoemd. Uh, het grote voordeel is, is dat je het met het eigen bloed doet, dus het trekt met name patiënten aan die eigenlijk gewoon geen vreemde dingen in hun lichaam gespoten krijgen, willen hebben. Het ja, nadeel is dat uh, de PRP soms uh, wordt soms een beetje gemarked, zo, nou, het is een echt een alternatief voor een filler. Nou, ik vind dat PRP niet als filler moet worden gebruikt en dan, heeft het, ja, dus, nou, dan vind ik gewoon dat het niet werkt, klaar. Uh, waar het wel... Uh, waar je het wel voor kan gebruiken, bijvoorbeeld voor donkere kringen, ja, is, um, um, ja, dat, dat, dat kan het echt een prima behandelingsvorm zijn voor, uh, uh, voor donkere kringen die niet goed behandelbaar zijn met de andere middelen die ik heb. Ja. PHP kan je toepassen eigenlijk een naam voor huidverbetering. Dus bijvoorbeeld als mensen echt een, een beetje een grauwige huid hebben, dan kan je PHP prima gebruiken. Uh, je kunt het uh, gebruiken ook voor de donkere kringen rond de ogen. En uh, in bepaalde meters uh, gevallen kan je PHP ook gebruiken om bijvoorbeeld haarverlies te verbeteren.